Mijn naam is Ben Krechting. ik zet uh, mij in uh, voor mensen die het uh, dak- en thuisloos zijn. Ik woon in Nijmegen-Noord, uh, dat mag je tegenwoordig ook Nijmegen noemen, dat is Lent. De rust die ik daar ervaar, um, heel burgerlijk, heel sociaal, mensen goed groeten elkaar en dat is wel het mooie van Nijmegen-Noord. Um, dat zit in mijn ziel, Nijmegen zit echt in mijn ziel, uh, ik voel me echt uh, Nijmegen naar, uh, ja, tot in mijn DNA. Nijmegen is de mooiste stad van de wereld, ik kan daar niet onderuit, ik ben overal wel geweest maar ik heb pas een thuisgevoel als ik de uh, skyline van Nijmegen zie dan weet ik dat ik thuis ben. Je moet het zien als een blender, weet je wel. Je gooit alles in. Je gooit er katholieken in, moslims, misschien ook wel joden een beetje bij. En vervolgens krijg je toch een Nijmegenaar. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt. Of je nou studeert hier of, of, of je bent vluchteling hier. In mijn ogen, als je eenmaal hier binnen bent, dan ben je in mijn ogen een Nijmegenaar. Dan moet je wel een keer naar de Goffert gaan. en Een wedstrijd van de NEC bijwonen. Dat is, wel, ja, dat is wel een noodzaak. Ja, toch die gastvrijheid wel, Jawel. we zijn uh, grotendeels gelukkig wel heel erg gastvrij. Iedereen is welkom hier, uh, van vluchtelingen tot arbeidsimmigranten, uh, migratie of wat dan ook, hoe je het noemen wil. Uh, iedereen is gewoon welkom hier. Uh, Nijmegen groeit heel snel uh, als het gaat groeien, dan doet het zeer. Uh, alles met groeien doet, uh, kent groeipijntjes. En dat zie je nu ook heel erg terug, omdat het ook wel een onderwerp is waar ik mezelf uh, heel erg voor inzet. Uh, vooral dakloosheid kun je oplossen door uh, huizen te bouwen. <laughs> en de discussie is enorm in Nijmegen van waar doen we dat? En ik denk gewoon van we moeten even doorpakken met z'n allen. Even een goed plannetje maken, zodat voor iedereen een plekje is om te kunnen wonen. Uh, op dit moment vind ik bij wijze van spreken dat uh, Nijmegen heel erg sterk uh, op een handhavende manier met hun problemen omgaan. Uh, we worden heel erg uh, in de gaten gehouden, bij wijze van spreken heel erg gehandhaafd. En, uh, ja, dat, ik, ik hoop dat dat anders is en dat gun ik Nijmegen echt. Dat we toch weer lekker terug kunnen naar een stad waar wat meer kan dan op dit moment uh, mogelijk is. Ik vind het zorgelijk dat uh, heel veel mensen die hier nu komen wonen, eigenlijk werk hebben in Amsterdam. Uh, omdat dat uh, Nijmegen bekend staat als een uh, lekker rustige provinciestadje waar je lekker kunt wonen en lekker begonnen dus kunt leven. Maar ja, dat brengt weinig werkgelegenheid met zich mee. En, en we moeten toch iets meer werkgelegenheid hier naartoe halen, ook voor onze eigen jeugd. Nou ja, als de nieuwe verkiezingen komen dat, dat we naar een bestuur toe gaan die veel transparanter is dan dat hij nu is. Uh, we leven nog echt, uh, ook net zoals in Den Haag, is, is oude bestuur allemaal achterkamertjes politiek. Dat moet meer opener Dualisme zeker. Uh, er moet veel meer interactie tussen de raad en, uh, en, en college zijn. Uh, er moet veel meer, nou ja, uh, right to challenge. Ik wil met jou in Nijmegen. Zij samen met jou in deze stad. Samen.